Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer. Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar. Dave houdt ervan om ochtends een fruitontbijt te eten. Dus op zekere morgen moedigde de Heer mij aan om een fruitontbijt voor mijn man te maken. Het probleem was dat ik helemaal geen zin had om een fruitontbijt voor hem te maken. Ik dacht, waarom moet ik altijd van alles voor hem doen? Geduldig herinnerde de Heer mij eraan dat door mijn man op die manier te dienen, ik eigenlijk hem aan het dienen was. Ik vraag mij af hoeveel huwelijken gered zouden kunnen worden als mannen en vrouwen gewoon graag hun liefde zouden willen tonen door elkaar te dienen. Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen vrij wil zijn. En Jezus heeft ons ook inderdaad vrijgemaakt. Maar deze vrijheid was niet door hem bedoeld voor ons om het zelfzuchtig te gebruiken. Hij wil dat we onze partner in liefde dienen. Ik houd echt heel veel van mijn man en soms uit ik die liefde door iets voor hem te doen. Woorden zijn geweldig, maar wanneer je in liefde wandelt, dan wordt je toewijding ook getoond door liefdedaden. Ik spoor je aan om je liefde in daden om te zetten. Vraag God om je te laten zien hoe je je partner vandaag kunt dienen en zegenen. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil niet zelfzuchtig zijn in mijn huwelijk.